Zo vet gemaakt. Oké, dat was het. Nou, kom op meid, Schiet op je wentel te laten. Het is ook echt een rare vrouw die, uh, hoe heette ze ook weer? Hoe heette ze? Ellen Loren. Oh, ik schiet hem op. Oh hey. Waar ben ik gebleven? Waar was ik ook alweer? Oh ja, ik was in het oerwoud. Toch, waar was ik? <laughs> um, oh jezus jongens, ik ben even helemaal de weg kwijt. Waar was ik ook alweer? En wat was mijn plan? Ik heb niet de laatste aflevering teruggekeken, dus ik weet niet waar ik ben gebleven. Um, ja. <lacht> Goede start, een tas, goeie start. Mijn hemel. Dat was ik ook alweer van plan, jongen? Weet ik voor wat van plan was? Ik weet het helemaal niet meer hoor. Een Porsche pakken, ga dat maar doen. Excuses, jongens, als je me hoesten. Maar ik ben dus verkouden. En het plan was eerst om de hele week te. Um, ...eigenlijk op te gaan nemen, want ik hoefde alleen maar maandag de hele dag te werken. En um, ja, eigenlijk dinsdag de laatste drie uurtjes, van, van drie tot zes dus. Maar ik werd zondag, ik voelde dat zondag gewoon aan mijn keel, werd ik al uh, ziek. Dus toen heb ik ervoor gezorgd dat ik, um, ja, eigenlijk die twee dagen heb ik gewoon gebruikt om... Eigenlijk een beetje uh, uh, niks gedaan. Een beetje rustig aan gedaan. En de rest van de week heb ik eigenlijk nog minder gedaan. Ik ben ook niet naar school geweest deze week. <coughs> uh, omdat ik gewoon zoveel... Ja, goor wil ik het niet zeggen. Maar omdat ik zoveel slijm in mijn keel heb of in mijn longen heb zitten. Kan ik niet normaal ademen. Als het een goed woord, ja, ademen. Um, en ik weet niet meer wat ik wilde doen. Ik weet het echt niet meer. Ja, ik, um, ik weet het gewoon niet meer. Um, maar oké, okay. ik maak um, het vanzelf alweer misschien... Nee, dat kan ik niet eens toch halen, ah, de laatste keer is echt een paar maanden geweest dat ik heb gefilmd. Ondertussen... <coughs> Ondertussen zijn wel mijn, um, um, maar ik heb niet alles, uh, alle afleveringen al af. Ik weet ook niet waar ik ben gebleven, wat ik precies wilde doen. Dus dat is voor mij eventjes de vraag. Um, het is natuurlijk Halloween, bijna. Dus ik weet ook niet of ik iets um, bijzonders wilde doen nog met Halloween. Dus dat wordt eventjes de vraag allemaal voor mij. Ik, uh, ik kijk heel even aan hoe deze serie loopt voor mij. Uh, want het is tenslotte van rekening, alleen zodat ik mijn school verder af kan maken. Het is niet omdat ik geen bijna afgelopen nog vier uur te gaan oké okay, leuk. Kan ik nog wel dit doen? Um, <laughs> <coughs> het is niet omdat ik mijn um, kop niet meer op YouTube wil hebben dat is het niet, maar het is gewoon heel erg druk met school, met werk, met extra school uh, dingen, uh, met extra werkdingen, mijn opleiding is gewoon uh, het tweede jaar is ingegaan ik moet heel veel huiswerk maken en uh, daarnaast moet ik voor, um, zeg maar voor mijn stage is er ook heel wat gebeurd waardoor ik ook heel veel extra dingen moet doen um, zo onder andere extra verslagen tikken en extra dingetjes doen en noem maar op dus ik, ik moet gewoon heel veel extra dingen doen. En daardoor heb ik gewoon geen tijd om iets anders te doen. Letterlijk, als ik thuis kom is het vaak dat ik bezig ben met een schoolopdracht. Um, die je dan zelfstandig moet doen omdat het verplicht is voor school. Um, en als je dan niet binnen twaalf weken af hebt moet opnieuw kopen, et cetera. En um, nou ja, op zich, ik ben wel waar. Maar ik ben nog niet klaar, dus... Dat moet ik nog doen. Eén keer in de week heb ik huiswerk, van drie à vier vakken. Um, dus dat moet ik doen, daarnaast moet ik ook werken. Nu werk ik iets minder, als het rustig is op werk, maar daarnaast werk ik gewoon 34 tot uh, 38 uur. En soms wel meer, en dan moet ik ook naar andere keer okay, mega weird. Er gebeurde wat met het licht. Um, ik ga heel even kijken wat er gebeurde met het licht. Net. Wacht even. Oké, okay, het was escobar maar. Um, ja. Dat was ik dan aan het vertellen. Daarnaast moet ik dus andere dingen voor school doen zoals ja. extra huiswerk of, of een werkstuk of wat dan ook. Nee, ga maar lekker naar huisje. Ik ga mij iets schelen. Hé, ik ben weer thuis. Oké, okay, mooi. Oh ja, we hadden een tuin, hè? Uh, even kijken, een tuin verzorgen. Misschien moet die verzorgd worden, misschien niet. Niet, oké, okay, mooi. Um, alles oosten, maar heb ik nog steeds die vuilnisband? Ja, die heb ik nog steeds. Die ga ik nu eerst even wegdoen. Want dat is ook klinklare onzin. Echt klinklare onzin. Oh, ik krijg zes cent. Wauw, wow. <laughs> geniaal. Oké. En oké. Ja. Dus ik heb nog extra huiswerk dat ik moet doen. En uh, ja, gewoon veel huiswerk en alles. En soms is dat wel te doen, maar niet altijd aangezien ja, ik gewoon heel veel uren ook werk. En die werkende uurtjes kan ik op zich wel. Waarom vallen jullie mij aan? Er zijn dingen waarvan ik echt denk: ja, waarom komt dat nu pas en waarom is dat niet eerder doorgegeven? Bla bla. En daardoor ben ik echt heel erg van: ja, laat maar zitten dan, het hoeft ze het allemaal niet meer. Maar ja, weet je, aan de andere kant is het niet mijn schuld. En natuurlijk, ik voel me grotendeels schuldig, omdat ik daar gewoon um, wel vertrouwen in had dat het goed zou komen. En ik denk nog steeds dat het goed zou komen hoor, daar niet van. Um, ik denk gewoon dat het echt zwemmen wordt voor mijn leven alleen. Uh, omdat gewoon het een het, het stuk lastiger gemaakt voor me, de, de stageplek, die, die is een orde voor de rest. Alleen de school, die werkt um, niet zo goed mee zoals ik had gehoopt. Dus ik ben gewoon een beetje in een onzekere tijd aan het leven waarvan ik, ja. Even kijken, we gaan even zoveel mogelijk dingen gelijk. Of heb ik dit niet? ook. Okay. Oké. Um, waardoor ik niet zeker weet of ik het wel ga halen. En dat sloopt mij ook deels qua motivatie. En dat is niet leuk, weet ik. Maar... Um, kan ik niks doen. Het is gewoon iets wat altijd in mijn hoofd afspeelt. Maar ja, uh, aan de andere kant denk ik van. Hey. Aan de andere kant denk ik ook zo van: hé, hey, um, je kunt het ook positief bekijken. Zolang je gewoon je best doet, kun je niet zakken. Zeg maar, Dus als ik mijn best blijf doen, dan zal ik alleen maar kunnen slagen. En ja, momenteel doe ik ook gewoon alleen mijn best. Dus meer dan dat kan ik op het moment niet. Oh, wacht. Misschien dat ik dit wilde afhebben. Ja, boeiend. Komt vanzelf alweer een keer. Toch? Misschien dat ik er kan kopen. Zo vet gemaakt. Oké, okay. dat was het. Nou, kom op, meid. Schiet op, je bent te laat alweer. En toch vinden ze me goed. Oh. Ehm. Um. Ja. Ah, oh, nee, misschien had Ellen beter kunnen gaan. De ene keer is het goed en de andere keer is het niet goed. Snap je? Het is precies dezelfde. Het stond precies dezelfde tekst, maar ja. kan gebeuren. Ze is ook echt een rare vrouw, die. Uh, hoe heet ze ook weer? Hoe heet ze? Ellen Loren. Maar jongens, ik denk dat het voor deze aflevering het alweer is. Ik heb um, genoeg momenten gehad dat ik eventjes iets heb gedaan. Um, ik ga denk ik morgen wel weer verder met opnemen als mijn zusje aan het werk is. Want ik neem niet op wanneer ze niet aan het werk is. Um, dat was de hele week bijna niet. Dus dat ging. Um, dus dat ging uh, niet zoals ik wilde. Hmm. Ja, um, um, yeah. ik hoop dat ik morgen me nog beter voel dan vandaag en niet slechter weer. En dat mijn hoest ophoudt, want ik ben er een beetje klaar mee. En um, ja, hier kun je kunt wel zeggen, ja, dan moet je dit en dat slikken. Maar ik drink wel uh, Sap. drankjes, dat het uh, helpt tegen de slijm en tegen hoesten, tegen eten. Maar dat werkte bij één. Medicatie alleen maar. En um, best voor. Oh. Leuk. Um, dat werkt echt maar bij één soort die ik op heb gedronken. Hij is maar smerig, maar ik heb hem wel opgedronken. Dus ik kan wel die andere gaan drinken, maar die werkt totaal niet. Ik blijf hoesten Zoals meer dan eerst. En um, paracetamol's helpen niet, merk ik. Um, qua qua. Temperatuur misschien wel verlagend, maar dat is het enige. Uh, qua buikpijn of wat dan ook werkt het niet. Hoofdpijn heb ik ook heel veel last van gehad. Het is iets geks, maar ik heb de laatste tijd heel veel hoofdpijn gehad. en Mijn bril dragen werkte niet, het helemaal niks werkte. Um, geen idee waardoor het kwam, maar als ik ging liggen, echt gewoon plat liggen op mijn bed, uh, was het zo over. Dus ik heb de afgelopen maand heb ik niet zo'n goede tijd gehad. Um, ja, mogen jullie best wel van mij weten. Daar ben ik niet zo geheimzinnig over. waren kannen. Oh, ik schiet me rot. Oh my god, jongens. Ja hoor, ik word weer ontvoerd. Het is weer eens de tijd van de maand. Het kindje wordt weer eens ontvoerd. Ik schrok me rot, jongen. Mijn hemel. Kijk dat. Kijk dat vastleggen. En ik ben weg. Nou, dat was het, jongens. Um, <laughs> ik denk dat ik hier maar de aflevering afsluit. En dan zie ik het vanzelf alweer wat er gaat gebeuren met mij. Ik ben pas, uh, ben pas ontvoerd en uh, ik ga kijken of ik uh, zwanger terugkom misschien. Maar um, vonden jullie de aflevering nou leuk, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwsvideo's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag. Voor jullie is dat dan. Morgen ga ik verder opnemen, dus voor mij is dat morgen al. En um, volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. Doei doei! Zo! So. Ja, yeah, daar was ik al bang voor. Doei doei!